Beide een prachtige sprong. En het lijkt hier of Blondie een mooie bocht heeft gemaakt waardoor ze een kleine voorsprong heeft kunnen maken. Eigenlijk met springen niet heel bang, maar crosshindenissen vind ik toch altijd wel een beetje spannend. En Verona gaf er eigenlijk zo'n goed gevoel mee dat ik in alle blijdschap na het rondje reed. Ik wil op crosswedstrijd met Verona. Ik zit in mijn eentje, ik ben met de paarden en met Daan. Oh, yes! Oh, je zeg man? <laughs> en, en wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag op cross training. En dat doen we in Schip, in Schip Ja. En, uh, ik vind het wow. wel een beetje spannend hoor. Ja, dat snap ik, ik ben... dit is mijn eerste outdoor cross op be. Want ik heb met jullie natuurlijk al een mini crossje ja. gedaan, want dat ging wel erg goed. Ja, ja, ja. En bij... jij hebt ook al een mini crossje gedaan? Ja. En ik ben benieuwd hoe dat buiten gaat, want jij nou, gaat, gaat niet op je eigen paard, maar jij gaat op Verona. Op Verona? Ja, dus dat is dubbel spannend. Want oh, nee, ik heb natuurlijk wel nu een keertje op Verona gereden, maar. Ja, dat had ik gedaan. <laughs> uh, ja. Ja, we gaan nog in de auto en we gaan naar Schipluiden. En waarom gaan we naar Schipluiden? Ik denk dat jij dat beter weet. Oh. <laughs> nou, we, we, we zaterdag hebben we toch wel een wedstrijd? Ja, zaterdag hebben we een Indercross in Lissen. Dus uh, en het, het gave daarvan is dat we twee binnenbakken hebben. Geweldig. En ik weet dat ik, uh, ik denk vijf jaar geleden, heb ik daar ook een keer een Indocross gereden. Hm. En dan, Kooi was dus ook uh, was één deel van de cross in de ene bak en de andere deel van de cross in de andere bak. Oh, dat dus dan is dat Lisa, gaaf? van de ene naar de andere bak Ja, Het is echt heel cool. Ik heb dat ook een keer bij zo'n hele grote cross gezien. En deze met een triljaard bakken, maar twee bakken is ook echt heel cool. Ja, klaar. ja, ja. Echt heel cool. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik heb gehoord dat ze allemaal mooie hindenissen aan het maken zijn, Lisse. Dus. We zijn nog steeds met de Boer om toer. We zitten in de auto met moeders en daan. Ze, ze, ze zijn een partij aan het praten, dat wil je niet weten. Ze houden bijna niet meer op, alleen nu. En vol, vol, we zijn er bijna, nog drie minuten. En nou, dan gaan we crossen. Ik ben best wel heel erg zenuwachtig. Gaat met jou zenuwen? Uh, het gaat goed. Ja? Ja. Mooi. Je kan het goed, ja. gaan mee. zitten. Ja. <laughs> Ik durf niet nog niks te maken. Oh. Ja, Rootje doet het ook. Jij kan het ook. Echt waar. Koor. Ja. zo Goed zo. Ga maar mee. Oh, heel goed hoor, doe je. Ga sure. maar mee. Goed zo. Goed zo. Goed zo. het leuk, des? Ja, best wel. We hebben heel erg uh, leuk in de waterbak gespeeld. blondie heeft haar diploma aangehaald. Dus uh, ik ben weer trots op haar. En jij? Nou, ik vond het echt heel gaaf. Ik vond het wel een beetje spannend. Uh, we gingen ook... Uh... Dat is steef, dit. Uh, we gingen ook uh, een wal springen naar beneden toe. En ja. een uh, boomstammetje iets naar beneden. Dus dat was wel gek dat je dan... Springt, maar toch naar achter moet zitten omdat je naar beneden toe springt. Ja. We hebben de baasjes ook Ja. Mommy <laughs> gaat in beeld staan. Tony stelt de show. <laughs> Tuurlijk, dus. Nou, heel erg leuk dat je vandaag een Verona wou hebben. Uh, ja, ik vond, ik vond het heel gaaf. En Verona uh, geeft een heel vertrouwd gevoel. Dus uh, dat uh, ja, was ook wel fijn om, uh, om te voelen zo. Bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. En kijk ook naar het kanaal van mijn neesje, De Arkenhoeve. Wij gaan een, paard eten geven, een paarden eten geven. Dus doei doei. Doei.